Wat fijn dat je luistert en dat je deze reis met mij wilt afleggen. Een reis naar jouw innerlijke kern. Een reis naar jouw gezin om een prachtige cirkel van harmonie, onvoorwaardelijke liefde en vrede te ervaren. Ik ga je leren hoe jij de relaties creëert die jij het liefste wilt met ieder individu in jouw gezin.